Luister. Ik weet dat jullie me kunnen zien. Ik weet dat jullie me kunnen horen. Ik ga ervan uit dat jullie weten wat ik ga doen. Maar weten jullie ook waarom? Ik wil niet dat we altijd en overal worden bespied. Dat alles over ons wordt vastgelegd, opgeslagen en geanalyseerd. Dat onze rechten worden geschonden en dat we daar pas iets over horen als iemand hierover lekt. Ik wil niet dat wij geen geheimen mogen hebben, maar jullie wel. En ik wil helemaal niet dat een paar mensen, dapper genoeg om ons te waarschuwen, zo genadeloos worden vervolgd. Jullie controleren ons, maar niemand controleert jullie. Dat moet anders. Daar wil ik wat aan doen.